We zijn vandaag in Gent met de ongeschreven regel Tiktok is voor even, maar niet voor het leven. Ja. Oké, okay, we Ja, corona inderdaad, sorry. Koen Geens geen kijkt mee. Tiktok is maar voor even, niet voor het leven. Hoi, ik heb geen Tiktok. Nee, we hebben het allebei niet. Tiktok is voor even, maar niet voor het leven. Ik ben er echt geen voorstander voor. Even, dat is echt de laatste app dat ik ga downloaden. Uh, TikTok? Oei, maar ik zit hier met een TikTok-fan nee, naast zo mij. Ik vertelde zo de oudere mensen gaan wel altijd zo op fijn blijven en niet op TikTok. TikTok is een beetje voor kindjes, hè. Vind je dat dat een geschreven regel moet worden? Ja, dat klopt dat eigenlijk. gaat of niet. <laughs> Kom ik nu pas op. Oké, okay, we gaan gewoon uh, een andere regel er plots van maken. Uh, vind je dat dat een geschreven regel moet worden dat TikTok cringe is? Ja, 100%, Alsjeblieft voelen. Ja, dat is echt cringe. Het is wel een soort van uitlaatklep voor mensen die een lockdown hebben gezeten, denk ik. En voor jonge kinderen. Uh... Je hebt wel mensen dat er super creatief op zijn. En dan ja. vind ik dat wel echt tof, maar er zijn ook veel cringe dingen. Hè. Ja, dat wel. Zo challenges dat ik soms denk, oef. Allee, ja, ik heb het niet, maar ik heb al een keer gekeken. Hè. Veel jonge kinderen. ja Misschien een beetje onnodig, nee. Uh, kent je de term cringe? Nee, hè? Nee. Misschien moeten we een uh, jonger publiek zoeken dan. Oké. Okay. En uh, hoeveel volgers heb je al? 30. Oh. Uh, wow. wow, dat is veel. Ja, een beetje, dat Ze Zijn wel populair eigenlijk? Ja. Het is niet dat we zelf super actief zijn op TikTok of zo. We zijn geen TikTok sterretjes. Uh, Haha, ik wel. Ja, ik vind het een beetje veel drama de laatste tijd. Een beetje veel negativiteit. Ze heeft het wel. Gewoon alle mensen worden een beetje uitgescholden en zo. Ik, weet ja. niet. ik vind het wel erg. Ik weet het niet, zo 30 of zo. Ja. Ik heb ook maar 30. Ja, ik heb ook maar 30. Ja. Ongeschreven regel: gebruik nooit Comic Sans. Fuck Comic Sans. Je maakt zelf ook filmpjes. Veel als ik zo alleen ben, maar dat is eigenlijk echt een guilty pleasure. Als ik zo alleen ben, maar ik, dat is om te lachen, ja, maar ach, dat is niet serieus. Er zijn mensen dat wel serieus is. Veel van mijn vrienden zijn tiktokers, maar ik niet. En hebben jullie de app? Nee, nee, nee, nee. Ah. Oké. Okay. En nu, hallo, ken jij tiktok? Ja. ja. Heb je tiktok? Nee. En uh, waarom maak je tiktoks? Nee, maar omdat ik nog klein was, was ik was nog een beetje dom. Snap je zo? Musically dan? Ja. Ah, serieus? Ja, Musically was toen u maakte. Maar nu kan ik dat niet meer verwijderen, snap je? Dat is een beetje cringe. Je wachtwoord vergeten. Standard. Dus vandaag met de ongeschreven regel. En de ongeschreven regel is of dat TikTok cringe is of niet. En ik kijk eigenlijk geen TikTok. Dus ik kan daar niet over oordelen. En je hebt er nog niks over gehoord of zo? Jawel, maar ik ga mijn oordeel niet baseren op andere mensen. Smart? Smart, ja. Ja, eigenlijk wel. Ik heb geen TikTok. Heb jij TikTok? Ja, ik heb. Wat ga je mij promoten? Uh, ja, ja. <laughs> mijn broer doet dat veel en het is vooral cringe om naar te kijken als hij ze aan top neemt. Dus, ja, hij neemt erop, dus als hij zo'n keer kijkt naar lieving en dan ik hem. Het is niet mijn shit. Het is niet mijn shit. Is TikTok cringe, ja of nee? Ja. ja. Alright. Dus, dus jullie, hebben, jullie hebben ook TikTok? heb ja, ja. Ik ook. Oh. Oké, okay. okay, dankjewel. Dankjewel voor jullie tijd. Zieke takeaway gang, man. TikTok. Takeaway of niet? Uh, ik, ik zit niet op TikTok. Uh, of wat bedoel je? Ja, het was kiezen tussen... Uh, uh, takeaway, of course. Het is mijn eerste dag. als maar heel jullie gang is hier. Yo. Ben je blij met je uniform? Eh, uh, Blij is, is misschien het foute woord, maar ik ben er ook niet uh, boos om. Also. TikTok is cringe. Ah, die snoepjes. Ja, TikTok. Ja, lekker. Ik zie een paar mannen op die TikTok die dansen gelijk meisjes, die twerken. Dat is dan normaal. Hij is een man. Oké, Alright, en vinden jullie dat een uh, geschreven regel mag worden dat TikTok cringe is, ja of nee? Mm, ja, alleen iedereen doet maar wat hij wil, zeker. Ja, ja, ik vind van wel. TikTok is cringe, een geschreven regel, of niet? Haha! Is het echt... een Oui, oui! Ah. Ja. Tuurlijk. Ja, natuurlijk, zeker. Ja. Alright. Dat is echt, dat is cringe tot de Goku-level, man, dat is crunch. Mensen die er plezier mee hebben, die mogen dat right. doen, hè. Vind je dat dat dan een geschreven regel mag worden dat TikTok cringe is, of eerder ongeschreven? Op zich ongeschreven. Iedereen mag doen wat hij wil, zeker. TikTok cringe, ja of nee? Nee. Nee. We maken dat zelf, we hebben er vandaag nog eentje plaats. plaats. zo'n dansjes en zo, ik weet niet. Dat vind ik wel raar, maar zo als het zo met teksten en zo. Op je zo het, is dat ja. misschien wel cringe soms, maar... Ja. Dat is wel leuk. Ja, maar. mijn vrienden boy, Tony. Een beetje. We waren hier met Lenspo, a.k.a. Chicken Nuggies, a.k.a. Renzo, a.k.a. SKI Gang, man.